Hallo mensen, leuk, leuk jij naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 L.S. Blijf morgen. Vandaag ga ik op pad met Wim. Onopvallend soort van. We hebben natuurlijk uh, even lekker een polotje aangetrokken. Een badge en gewoon de normale koppel en broek. Uh, vandaag in de Skoda Superb gemaakt door my boy Chiron. Shout out naar hem. Uh, het is een onopvallend voertuig. Eigenlijk is het een DSI versie. Uh, want er kan ook een hond in. En dan staan ook Oh. Oh. Wat gebeurt er? Waarom doet hij dit? Hij stond in zijn achteruit. Handig man. Hey, um, maar goed, dit is dus. Uh, we doen vandaag gewoon lekker onopvallend mee. Servieren blauw met pitje. Je ziet ook echt zo'n draadje naar binnen lopen. In de, op de voorruit komt dan zo'n plak ding, zeg maar, hè, dat plakje erop, zoals je ziet. En in de grill zitten witte en blauwe flitsen. Nu ze zeggen, ik, ik zie alleen wit, maar als je zo goed kijkt, zie je ook de blauwe. Het is in ieder geval heel opvallend allemaal. En hij rijdt ook nog eens lekker. Dus laten we de straat op gaan, geen bijzonderheden om te melden. ja Ik ben ziek nog steeds, voor de mensen die het niet weten. Ik ben besmet met coronavirus. Opgelopen op het werk. Uh, waarschijnlijk. Opgelopen op het werk. En uh, voor de rest gaat het <coughs> redelijk goed met mij. Ik moet af en toe hoesten. Omdat je het gevoel hebt dat er iets vast zit in je keel en dat is super irritant. Um, en ik ben kort van adem. En dat merk ik nu al nu. Ik zijn zin moet uh, spreken. Maar voor de rest ja, ik kan wel eigenlijk alleen maar op mijn kamer zitten en. Um, video's maken, opnemen, um, gamen, netflixen. En het is nou eenmaal zo dat heel veel mensen denken van waarom lig je niet in het ziekenhuis dan? Ja, Attentie dat allereen. hoeft allemaal Ableemt niet direct. In, uh, um, laat even heel duidelijk zijn, of laat even duidelijk zijn dat dat heel veel mensen het hebben waarschijnlijk, die even gas geven voordat we van rechts worden gerampt. Die uh, ook gewoon thuis zitten, hè? je hoeft niet in het ziekenhuis liggen, je hoort natuurlijk wel altijd vandaag zijn weer zoveel besmetten en zoveel opgenomen en zoveel doden. Maar je kunt ook gewoon zeg maar hebben um, dat je thuis moet uitzieken. Ik denk dat heel veel mensen thuis moeten uitzieken. We gaan nu even kijken naar een clown die loopt hier met een hongbol dat is niet zo mooi. Dag meneer, doe het even rustig, we hebben vandaag een taserwappen, veel wapen. Zij wil graag een eenheid erbij met spoed. We hebben geen taser, die hadden we anders wel kunnen inzetten, maar goed. Oké, okay, luister een je bent aangehouden. Um, ik weet niet of een honkbal knuppel nou een verboden wapen is. Gezien het, het kan worden gebruikt voor sport, maar hij gebruikt het nu voor iets anders. Dat betekent... Uh, dat um, er zijn geen, een, een meer nodig. ik er maar vanuit gaat dat hij iets gebruikt als een verboden wapen. Dat sowieso. Uh, bedreiging want je rent op mij af met dat ding. Um, verboden middelen bezit waarschijnlijk. Want je hebt allemaal pilletjes bij waarvan nergens bij staat hoe je nou um, eraan komt. Of wat het voor pilletjes zijn. Dus dat is allemaal verdacht. Die worden allemaal in de stad genomen. We gaan we onderzoeken. Uh, hij gaat mee met een transporteenheid mogelijk met de jonge dame daar zo en dan uh, ja goed kunnen wij wel door kort maar krachtige melding ik vind het best een mooie auto en ook de mooie kleur uh, de kleur heb ik um, ja hoe heet de kleur geen idee een of andere uh, bepaalde blue dus blauw beetje groen blauwachtig en ik geloof dat de Skoda's in het echt ook wel deze kleur hebben ja, ik vind het gewoon een mooie bak ik ben sowieso wel een Audi fan en nu zeggen, maar de Skoda, ja dat klopt. Maar je ziet toch wel tot de Volkswagen groep natuurlijk Audi, Skoda, Seat, ja Volkswagen joh, uh, allemaal heeft. En ja, ik wil hem niet vergelijken met een Audi A6, maar ik snap wel dat het van dezelfde maker is. We've got a person in Los Santos International Airport. Daar wordt iemand aangereden. Zo te zien uh, liep hij ook niet heel handig op de op de straat. Neem niet weg dat hij werd aangereden, maar iedereen loopt en rijdt weer verder. Dus ik laat het even voor wat het is. En het well, we gaan eens controleren van. Maar nee, nu klopt mijn zin nog niet. We gaan eens wat kentekens controleren en we beginnen met deze motor voor mij. Die wordt gezocht. Okay. We hebben stop achter bugt hij een beetje kan zijn omdat ik een verkeerde ILS file heb kan ook een bug, kan ook een, een bug van ILS uh, of uh, van het voertuig zijn dat wil ik niet zeggen waar gaat hij heen huh? oh hij gaat er wel vandoor als zei achtervolging, oh je had een voertuig zei hij heeft eenmaal voertuig gestolen en gaat inmiddels met dat gestolen voertuig er vandoor. Hoge snelheden. Maar deze C... Of met is... Nu zeg c Deze De is ook snel. No, no way. Voertuig spint, verliest bijna de controle, toch niet. Dispatch, we got eyes on the to Wederom draait het voertuig, knallen erop, lijkt verder te rijden, collega's komen in de buurt zoals ik hoor. Hij trekt sneller op, maar in dat opzicht kunnen we hem wel goed bijhouden. Zijn de Vito wacht ons. Hij knalt vol op een vrachtwagen. Oh die Vito knalt vol achter op ons. Hij zit vast, ik ga even zo er langs. Rijkswaterstaat meneer met zwarte helm net op. Staan blijven, ik weet. Echt niet wat ik hier voor iemand voor me heb. Dus ik ga meteen mijn vuurwapen erop richten. Hé. Hey. Ja, nee. Ik wil jou hebben. Meneer met helm. Oké. Okay. Liggen. En armen spreiden zo meteen. Oudie oh, meneer, jij mag dadelijk best. Gewoon weer opstaan en je weg vervolgen. Oké, okay, jij bent aangehouden negeren stopteken uh, carjacking uh, diefstal van een voertuig dus uh, met geweld en je wordt sowieso nog gezocht geloof ik uh, ik ga je fouilleren oké okay, als ik een transporteenheid eenheid vraagt, dan krijg ik twee voertuigen zo een en een touran we zijn in 2001 met, ja het denk nog steeds dat soort mensen dan minderjarig zijn, maar dat is allemaal niet meer zo. Dan kun je inmiddels ook al 19 zijn. Of sowieso 18. Hoi. Nee. Ja nee, ja. Iedereen uh, enter ingedrukt houden. Nee, je gaat niet bij mij erin hè. Dat dacht ik even niet. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oké, okay, goed. Um, Oh nou, we gaan nog even snel naar de beste amigo van de Audi. Die dacht dat ik me veel op hem richten. Het zag er ook allemaal heel spannend uit, ik snap je heel goed. Ik moet hem eerst even arresteren. En dan kan ik hem releasen. Hard handige arrestatie van Wim. Ze hebben ook echt zijn handboeien die om. Zie je dat? Hoppa. En jij. Alright, en dan gaan we hier snel weg zodat we het gebied weer een beetje kunnen laten worden wat het is. Zo. Meldingen zetten we aan. Units. We have a Een pick truck. Hoe kun je rijden als wij groen hebben? Nou, dat zal wel. Zwarte pick-up truck met een lading die er niet helemaal lekker op ligt. Hangt, staat, onder licht, weet ik het wel allemaal. We gaan eens kijken of we die kunnen snappen. De... Hij rijdt bij hier rond. Ik vermoed dat ik hem hier ga tegenkomen dan. Jezus. Oh. Ik vind best veilig staan. Toch? ja, nee, oké okay, het kan als hij... Hey, joh. Het is normaal je grap. Ah ja. Nou ah, ja dat was te vers... verwachten. Dan heeft hij wel schade achterop. Lekker. Puh. Ja politie en stop staat er ge... samen in zeg maar. Ja. En nu komt een mooie weer, wat ik me ook wel besef, is dat als wow. ik nu. Oh, ja nu heb ik hem weer laten uitstappen. dag meneer, heeft van mij identiteitsbewijs. Dank u. Oké okay, nou goed, in ieder geval, um, wat ben je nu aan het doen? Just hang around. Met dat ding, dit is een elektriciteitskastje trouwens. Hij nee, lijkt me niet helemaal de bedoeling. Zeg heren, dat staat allereerst niet veilig, dus ik wil sowieso dat allereerst al gezegd hebben. Ik ga je ook even laten blazen want ik rook alcohol stond in het scherm. Niks. Nice. Oké, okay, je zit sowieso op de limiet al. Ik wil ook nog een drugstest bij je afnemen. Oké, okay, checkt. Dat is in ieder geval goed. Dat betekent dat ik voor jou uh, het volgende heb. Je bent aangehouden. Voor het feit dat je rijdt onder invloed. En tot mij zo'n elektriciteitshuisje niet helemaal de bedoeling lijkt dat dat achter op jouw pick-up truck staat. Dus we gaan zoeken of dit afhankelijk... Ah, ah. ah, kijk eens. Ah. Ja, ik niet? Ik had hem een vraag kunnen stellen met de Griekse ei. Dat zeggen ze nu pas. Maar goed, ik uh, laat een vrachtwagen dat ding ophalen. Beste heer, goeiedag. Heeft hier toevallig iets mee te maken? Oké. Okay. Hé, hey, um, laat eens even. Heb jij nog verder dingen? Uh, heb jij nog gedronken of zo? Dan heb je van mij trouwens een identiteitsbewijs of een rijbewijs dadelijk. Want stel dat hij niet heeft gedronken. Ja toch wel. Oké okay, goed. Je bent niet aangehouden voor openbaar dronkenschap. Ik ga je wel aanhouden trouwens voor even kijken hoe dat allemaal zit met dat kastje. Tenzij hij mij een schriftelijke verklaring of iets kan afleggen. Maar dat kan allemaal niet, want het is LSPDVAR en zover gaan we natuurlijk niet. Ik heb een het gevraagd als het goed is voor beide eenheden. Mensen bedoel ik. Bij de boys. En dan ga uh... ja, ik alvast door. Dan kon ik deze melding af. En dan uh... is het goed geweest. Tweemaal aanhouding. Eentje voor een rijden onder invloed, de andere voor um, het feit dat hij met één... ...dat hij mogelijk medeplichtig is aan het diefstal van een elektriciteitshuisje. Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben security details requiring assistance... ...on, um, ...Strawberry Avenue. We naar Strawberry Avenue. Al daar een... Um, ...beveiliger is die... ...assistentie nodig heeft van de politie. Onbekende situatie prio 2. Prio 2 houdt wel in dat wij kunnen gebruik maken van de vrijstelling en dat dus ook zeker doen. Goedag, hallo. Hallo mevrouw. Dag heer. Deze mevrouw uh, werkte hier. Werkte. Nu niet meer. Oké, okay, en nu beweert ze dat ze hier nog steeds mag komen, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Uh, ze wil niet weggaan, dus ik heb jouw assistentie nodig om haar het gebied te ontzeggen. Dankjewel. Oké. Okay. Nou. Goeiedag mevrouw. Wim politie. Ik uh, kan het niet meer aan. Ze hebben me ontslagen. Ze hebben me ontslagen. Ja, dat merk ik. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Laat dat wapen eens vallen. Doe eens normaal. Potmond. Dus je, zo gaan we met elkaar niet om. hè? Dat dacht ik toch. Op je knieën zitten. Armen spreiden. Collega, jij bent... Hé hey, joh. Gap. Hoe kom jij naar nou een vuurwapen dan? Oké, okay, luister als jij aangehouden. Verboden wapenbezit en uh, ja, bedreiging dan er maar erbij. Jij laat je vuurwapen per direct zakken, want daar ben ik ook niet van gediend. Je richt hem namelijk nu vol op mij. Oké, okay. heb je nog verder dingen bij die je niet bij mag hebben? Ik ga toch even heel snel fouilleren. Oh dat mag niet. Moet vrouwelijke collega doen. Ja die zijn vandaag niet in de buurt. Jammer joh, die was het in straks. Zeg, ja dat klopt, maar nee. Um. Ja goed even kijken pipe ja het zal allemaal wel joh transport je deze kant op en dat jij laat je wapen potten onderzoek vallen zakken weg hier ja het zal allemaal wel rot op joh de vuurwapen van je die hoeven gewoon even neer nope dat kan niet nope, poging ja vuurwapen gezakt hij werd geïntimideerd door mij en haar laatste melding, dat is ook wel een mooie melding voor ons, want het is een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. En wie kan dat nou beter dan Wim met een onopvallende politie -uiter. Het kan natuurlijk iemand zijn die daar gewoon een beetje staat te chillen of geen geld meer heeft en het nu allemaal niet meer snapt. Of misschien iemand die zoiets heeft van laat ik hier eens wachten tot ik een slachtoffer heb die uh, zwakjes is en die je kan overvallen als hij of zij is aan het pinnen. Dat weet je natuurlijk allemaal niet. Rechts, vrij, rechts, vrij, voor mij, vrij. Eerste melder even zoeken. Als vaak iemand hier staat te zwaaien. Volgt hier een eerst bericht voor alle wagens. De bericht voor alle wagens. De witness is oranje. Zit te zien. Ja. Hier is Blijf even zitten. Als het kan. Hallo mevrouw. Nee dat kan dus niet. Ja, nu valt het natuurlijk wel op dat wij hier al staan. Want. Ik zie de verdachte ook niet meer. Trouwens. Oké, okay. goedag, hallo. Kunnen we vertellen wat is gebeurd? Ik zag een mevrouw uh, daar rondhangen en continu aan het opletten op mensen die langs liepen. Oké. Okay. Heb je ook gezien dat ze echt naar iemand toe ging? Oké, okay. nee, ze stond dus alleen daar te, um, te, te staan en zo. Hoe zag ze eruit? Ik weet bijna zeker dat ze. E punt. Daar heb ik helemaal niks aan. Maar heb je gezien waar ze naartoe ging? Ja, in een in een muscle car, maar voor de rest weet ik ook niet. Heb meer gezien Black Albany muscle car. Had ze wapens? Misschien een vuurwapen. Oké. Okay. En waar ging ze naartoe? Ja, hier hebben we helemaal niks aan. All units, ATL okay. 20. Wordt van alles um, oké. Okay. Ik ga nog even jouw verklaring hier schel opschrijven en dan kan zij door. Hier heb je helemaal niks aan. Oké, okay, ze rijdt toch hier. Blijbaar is dat voertuig toch gespot. Oké, okay, schrijf maar op, stuur maar op ofzo. Ik hoop weer, het gaat toch aan. Zeker nu. Bedankt hè, joi joi. Oh, dat is wel heel krap een bochtje genomen. we gaan dat voertuig waarschijnlijk niet meer aantreffen mede omdat de locatie niet meer wordt verstuurd um, en daarbij zal um, ja dus doordat de locatie niet meer wordt gestuurd kan de voertuig nu heel veel kanten op zijn gereden. Het kan hier naar links zijn gaan naar het vliegveld, naar rechts, naar Sandy Shores, naar daar naar het centrum. Dus dat weten we allemaal niet meer. In ieder geval uh, conclusie. Uh, verdachte moeten laten gaan hopelijk wordt ze nog eens uh, gespot via de anpr camera's voor volgende collega's wij gaan omdraaien trouwens en richting politiebureau waar we ook de dienst begonnen dan uh, ja, kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken ja sorry dat ik de verdachte niet meer heb gepakt um, dat gebeurt nou eenmaal wel eens in het echt gebeurt dat veel vaker dan hier in gta niks aan te doen ik zou zeggen tot de volgende video en klaar je. ook zo heel leuk zijn tot dan doei